Oh, hoi allemaal. We zijn hier bij een event in Garderen, twee Daadse, en met mijn deelnemers van, uh, van High Level programma. En ze willen iets vertellen over hoe ze het programma ervaren. Dus uh, <laughs> deze mooie mensen die allemaal in mijn programma zitten. En uh, we beginnen met uh, Lisette. <laughs> Ja, nou ja, ik ben heel blij dat ik uh, weer opnieuw in uh, het programma van je zit. Het tweede programma wat ik bij je doe. En uh, ja, het levert me nu al op dat ik uh, met gemak eigenlijk bedragen van 7500 euro en meer uh, vraag. Dus uh, ik ben heel blij. Dank je wel. Super. super. Ja. En Esther? Ja, ook... Uh... Dankjewel Laura, weer voor deze tweedaagse, maar ook voor de rest uh, van het programma. Wat ik nu meemaak is dat ik echt een doorbraak maak in mijn uh, bedrijf en dat ik nu veel meer ga doen wat ik het allerliefste doe, met de leukste klanten. En uh, ja, zoveel mogelijk ook echt kan betekenen voor mijn klanten. Het is zo waardevol. Wauw, super. Ja, heel fijn. Ja, dankjewel. En Femke? Ja, ik, wat, ik, uh, wat ik steeds weer van jou leer Laura, en ik merk ook dat ik zeg steeds weer, omdat ik omdat het best een proces is waar ik in moet worden opgeschud, is dat ik steeds weer leer om echt te kijken naar de waarden die ik lever en dat gaat ver voorbij aan uurtje factuurtje. En dus dank voor het voortdurend wakker schudden van mij daarin. En ja, jij hebt heel veel succes met je event. Yes, ik heb ja. veel succes met het event. Dat, uh, dat loopt goed vol het event en daar ben ik heel trots op. Want uh, ja, daar vraag ik ook een goede prijs voor voor het event en ik merk dat dat ook... Uh, dat heb ik ook echt uh, ervaren en geleerd, dat het uh, vragen van mooiere prijzen voor een event ook andere mensen aantrekt. En dat zijn veel meer de mensen die ik heel graag wil als klant. Dus uh, dat was een hele grote stap om uh, dat inzicht ook te krijgen. En het uitvoeren daarvan ging vervolgens eigenlijk heel eenvoudig. Ja, super. Ja. Ja, super. Okay, dankjewel. Kom we bij Bert. Ik ben Bert Goos en ik, ben, ik zit in het Diamond-programma bij Laura, dus ik krijg ook persoonlijke coaching van Laura. Daar ben ik erg op gesteld, hè, want dat helpt me enorm. Met het aanbrengen van focus en ook, eh, ja, gewoon ook dat zij gewoon een enorme ervaring heeft, eh, helpt mij daartoe hoe ik mijn eigen business moet aanpakken. En ik heb best wel wat succes in mijn bedrijf, maar eh, ik maak weer een nieuwe slag. En ik bereik opnieuw doorbraken, want ik vond deze twee dagen vond ik zo fantastisch. Dat ik ook gemerkt heb dat verkopen ook leuk kan zijn. En eh, dat is iets wat ik eh, nu weer heb meegemaakt. En met een fantastisch script. Dus ik ben je daar heel dankbaar voor, Laura. Dank je wel, Britt. En Mariette. Uh, hallo, ik ben Mariette. Ik zit ook in het uh, Diamond-programma met, uh, met Laura. En uh, nou, Laura en wij hebben echt uh, personal uh, contact, <laughs> ja, zal ik maar zeggen, ja, ja. Uh, om de veertig dagen. Uh, wat me eigenlijk continu inspireert is hoe simpel het kan zijn om te ondernemen met de ideale klant, met die klant die jij eigenlijk graag wilt en dat, dat je daardoor ook veel meer rust krijgt en ontspanning en dat je daardoor heel blij van wordt. Dus het geeft heel veel voldoening en de inzichten die ik vandaag heb zijn gewoon een toevoeging. Uh, het, het breekt eigenlijk door naar uh, beter resultaat en de oplossingen. Het is, het, de structuur, de simpelheid, het maakt gewoon dat het uh, gewoon succesvol is. En eigenlijk met veel minder klanten? veel meer te verdienen? net heb nooit gedacht. En helemaal goed. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Helemaal goed. Ja. En dat is het, het, het feit dat dat mogelijk is. En wat, wat voor mij ook wel een inzicht was, is dat ik nu echt blij ben. Dat heb ik eigenlijk in dit, dit event pas ervaren: Dat ik blij ben met de, de doelgroep waar ik nu mee verder ga. En de missie die ik heb om uh, toch de tandartsen uh, ook een andere inzicht te kunnen geven. En te leren hoe zij... Uh, hun business, hun businessmodel uh, in een andere setting kunnen gieten. Dus versterkt ook inhoudelijk om jouw eigen klanten beter te zetten. Absoluut, absoluut. Dank je wel Laura voor deze twee dagen. Ja, graag gedaan. En Astrid Nast. Oh, ja, dank je wel Laura. Ik ben natuurlijk een groot fan van jou, al een aantal jaar volg ik jou, heb ik in programma's gezeten. Ik zit nu in de business coachingsgroep. het inzicht dit weekend was eigenlijk, of deze tweedaagse, dat ik echt weer kan opschalen, dat ik uit die comfortzone ga, dat ik image consultants opleid, de academie staat er nu, dus ik ga naar een jaarprogramma, toen heb ik besloten, niet in januari maar in juni. Kun je eens vertellen over hoe je gegroeid bent in je inkomen? In mijn inkomen, nou dat is enorm geweest. Het heeft alles met eigenwaarde uh, te maken gehad. Dat, dat moet gevoed worden. Mijn inkomen is zo ontzettend verdubbeld, verdubbeld, verdubbeld. Dat ik vorig jaar gewoon een heel mooi jaar heb afgerond met echt ruim over de ton heen gaan. En ik zie dat ik steeds minder klanten nodig heb om uiteindelijk naar de 2 ton, 2,5 ton te komen. Wow. En dat is mijn missie. En, Super. Dankjewel Laura. Dankjewel, jij ook. En Martine. Ja, ja. wat <laughs> wil je weten? Uh, nou, wat uh, Je investeert ook al voor het derde jaar. Ja. Wat heeft je gebracht? Waar was je eerste en waar ben je nu? Nou, toen we begonnen in het eerste keer in het programma was ik eigenlijk nog niet eens met mijn bedrijf begonnen. Dat is ja, 2,5 jaar geleden, denk ik, ongeveer. Uh, en nu, ja, wat ik vooral heel erg waardeer, wat mij heel erg helpt, is dat ik elke keer weer word uitgedaagd. <laughs> elke keer heb ik het gevoel dat ik zo'n stap heb gezet, en dan een week later, wat dan zeg jou alweer, ja, doe nog een stapje erbij. En dan heb ik elke keer zo'n moment van, dat ik denk, oh help, en, en dan lukt het toch weer. Dus en nu wat, wat zijn, we al... vraag ja, we zijn we eigenlijk al... wat vragen je nu voor je programma? Ja, we vragen nu, sinds dit jaar, vragen we 10.000 euro voor, onze, voor ons programma. En dan hebben we in de afgelopen ja, twee maanden, hebben we vijf programma's van verkocht. Uh, en uh, nou, na deze twee dagen hebben we een programma wat 20.000 euro kost. Wauw. Dat ga ik volgende week verkopen. Dat is echt een hele grote stappen. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel. En Karin. Hoi. Hoi. Hoi. Karin Hogendog. Ja. ja. Van de Volzicht. Ja, Vertel. Wat heeft het programma van jou gebracht? Uh, ja, wat mij gebracht heeft is uh, ten eerste al een hele andere manier van werken. Wat ik heel waardevol vind. Dus ik, ik werkte eigenlijk in cursussen en dan zag ik mensen daarna niet meer. Nu werk ik in langere programma's en ik merk dat ik mensen daardoor beter kan ondersteunen, kan coachen, waardoor ze ook veel betere resultaten halen. En ja, Daar word ik heel blij van, dat is echt uh, superleuk. En daarnaast ben ik uh, ook mijn prijs gaan verhogen. En... Uh, ik heb uh, bijna twee keer zoveel omzet gehaald als vorig jaar. Wow, ja. Dat is super. Ja. Dankjewel. Oké, okay, ja, heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Jij ook. Ja. Nou, ik hoop uh, dat het inspirerend voor jullie was om de verhalen van anderen te horen. En ik heb zoiets van, laat je helpen. Ik doe het ook altijd. Uh, als je het zelf allemaal doet, kom je maar tot zo'n niveau. Als je laat helpen, kom je op een veel hoger niveau. En is gewoon... ik heb gewoon veel meer plezier. En je, hebt, je gaat heel veel leuke mensen ontmoeten die ook de investering doen. En het is gewoon een perfect netwerk. Dus je bent welkom om te komen. Ik geef je op. Oké, okay, dag dag. Ja. Ja, ik, uh, ik zat zo in de aan <laughs>